Nee, je komt. Ja, ik het zich bij het selfie Ik toch af met Tilaan? ben ik hier? Hallo. Diallo. Hallo. Ik heet <laughs> ja, het komt. Ja. ik ga even naar mijn plot. Ik heb iets heel leuks, al je uit te laten zien. Nou, ik heb iedereen behalve jou geband van mijn plot. Niemand kan meer in mijn plot komen, behalve jij. Ik ga kijken hoe doe je dat ook alweer. Uh, hoe heet oh, ook kun? Instellingen. Ja, ik heb weet niet hoe het heet. Ja, ik heb hem al. Eh even jongens en meisjes, welkom weer terug bij deze nieuwe video. Maar wat zijn hier vandaag samen met? Die ik En ik kom. Ik is van kei Power en heel lang geleden heb ik mijn laatste video geüpload Dat was een Multiple diamond video. Zo Video Sorry. En dat was echt heel leuk om die te uploaden. Het was Muntwezen in deze back. Nou, kijk! Als ik deze keer weer weg met één gas. Natuurlijk. Ik de er wel vier. Er is één Milano. Eindelijk. Dat duurde echt lang. Zomaar als we gaan rijden. Ja. Wacht. Ik zit even te controle. goed. Jij heeft er niet Moment, goed op gezagen. Dit is echt heel dom van Thomas. Hij moet alles goed Ja, ik goed. Oké, okay, dit is een vliegtuig, een boot en een auto. Dus, oh. even omhoog. Oh, dit ding heeft even lekker. Oh, mijn god, hij vliegt, hij vliegt. Zo, maar Ik dit het water doen. Ja, we gaan naar het water doen. Want eigenlijk, die houten dingen. Wat dat is? zijn die? En heeft die dan ook zijn dat? Slippers. flippers. nee. ja, maar ik weet niet meer hoe het heet, Thomas. Water. oh ja, waterwielen. Waterwiels. die wat? ik val in het water. ja, nou. wat? ik stuur via weg. oké. Okay. oké. ik rem af. ik val in het water. in, die in water. Wa <laughs> Thomas, weet je dat wel dat jij 300 km per uur gaat? Ja, weet je. Hoe weet je dat ik 300 km per uur ga? Dat kan ik opeens zien? Thomas, ik wil in het water! Zie je wel? Ik zie, ik, je zit he? in het water! Ik kan ook opstegen vanuit het water, alleen gaat het niet zo gemakkelijk. Thomas, wacht even, ik wil even zwemmen. Oh, ik ga wel... Oh, wacht even. Hallo. Wacht even. Er is Ondertussen gaat ze op vertrek even vliegen. Oh! Kopje <laughs> Nee, ik wil weer terug bij mijn plaats. Wacht, ik ga wel even naar het water. Wacht even, ik kom je wel ophalen. Waar zit ben je? Dat kleine rare bootje naast je. Hm, ik zie geen... Hier. Oh, hallo. Hoop ik dat ik dit niet vergeet. Ik Staat beneden in reacties. Want ik luister nooit mijn video's terug. Trouwens, hallo. ik kan zeggen dat ik weer 3-1, zeg. Want dit ding: Bentley Cam, ik heb niet de betaalde versie. Dat is 3-1, dat is gewoon mijn status van de video. Voordat we een video gaan starten, is wil ik echt verdrietig heen zeggen. Dan, dan weet Dilan van, ook oh, Thomas gaat brengen. <laughs> normaal doe ik echt niks, want normaal ben ik alleen. Want de connexie tussen mij en Ken loopt altijd mis. En Dylan is van heel stil. Ik zit, Ik zit nu bij iemand anders in een trein. De echt? Ja! Ben jij? <laughs> ik ga <je> <laughs> geweldig. moet ik hier ook een trein van maken? ja, je moet een trein maken, Thomas. hier, ik laat het wel zien. van dit ding? ja, want dat ziet de rest niet, want we gaan niet met onze hoofden. dan moet je eerst deze weg naar mijn ding even uitzetten. Hier, kijkt. Ja. oh ja. Kijk! Tiran, kom je ophalen! Nee, ik laat je alles even zien! Nog een kamer! Help, chat! En hier is het station! Nee! Oh. oh! Oh! Kom je ophalen! Oh. Oh, hij heeft opeens weer iets neergezet! Help! Help! Help! Ja, ik... Oh, uh, sorry, Tilano, sorry, uh. sorry, sorry, als ik eigenlijk helemaal heel weer. Ik heb twee pulsschermen. Oh, het loopt wel een beetje achter. Hallo, meneer, mag ik mee met je met de trein? Nee, Tilano. je kind. Hé hey, Tilano, kom je ophalen? Ja. Uh, uh, uh, het gaat niet meer zo goed. Ah! Wat zeg je te doen dan? Sculpt. Heet hij dan, ik kom landen. Ik kom landen. Misschien gaat het niet zo. Pfff. Ah! hij, hij is weg. Precies. Huh? Oh, hij is niet weg. Goed. of Pfff. wat ben je? Ik zet nog steeds op bij die trein. Oh shit. Ik vind die lekker. Oh shit. Hé Thomas, dat is Thomas. Waarom staat hij zo stil in de lucht? Ik ging heel hard oh, te lekken. Oh Lekker Thomas. Dit lekker. Oh nee. Dat is. Het. Ah! Oh, is heel uitgeput. Nee, echt. Laat zien. Ik oh, ik. Ah, oh. ik word geteleporteerd op vrouwen uh, maar we liggen. Sorry, uh, jongens, uh, ik beurschijn. dacht, laat ik ze gaan kressen, dus die wordt er gewoon Dus ook deze was dus heel gek, want dat was misschien jij allemaal gekke dingen hebt gezien, dus tot de opname. Dus sorry, eh uh, ja. Ja, nou, dat heeft ze gewoon geen Oh! dat Oké, dat was het beetje te veel, is zijn we nou buiten de video op? Maar waar zit die beide nog steeds bij? Je net wat ze vinden. Doe net Bandicam van Zij. Oh, ik ga. Ik zit aan de bakjeskamer nu, want ik heb niet een volledige versie. Dus, max 10 minuten heb ik. Dag Bandicam, toen ik afsluit, ging Tilan op dat, op dat ging. En Bij mij ging dat iets mis. Weet je dan, ik ga landen. Oh. Wauw. Zomeras! Ja, ik ga. Ik ga vliegen, vliegen. Uh, we gaan ook, dat ik Nee, dat is nou echt 51, man. <laughs> ja, wat even. 51, shit. Oh je hebt hier al. Gaan ah, wij nog heen. Alleen, kan ik dat niet met dit vliegtuig. Oké, okay, doei. Nee, ik kom terug. Toch Thomas, ik zit nog op die andere stoel. Nee, ik zit nog op die andere stoel. En nee, ik ga. <lacht> <lacht> ik heb een parkschut. Oké, okay, wat ben je? Ik kom je ophalen. Nou, ik val. Ik ja, buiten de map. Ja, waar, buiten? 2, 1. Jongens, weesjes, was het een leuke video? Je moet, uh, je moet zeggen: heb je genoten? Heb je genoten met je moeder? Ja. Die druk alvast. Ik ga het jou niet natuurlijk per se zeggen, maar druk alvast op het duimpje. Ik hoop dat alles of goed is. Om... Of op de abonneerknop, mag ook. Ja, wat gaat er ook Ik ben ook aangekomen dat heel veel van jullie die mijn video's gaan kijken, niet geabonneerd zijn. Dus druk er alvast op. Trouwens, moet je niet naar intro kijken, want dat doet niet te Dat kan ik zien. En hopelijk tot de volgende keer. Later.